Welkom bij Pols Model Trainstof. Vandaag heb ik uh, een uh, Lima DE-13 locomotief onder handen. Uh, deze is oorspronkelijk verkocht in een set met uh, goederenwagons van HBC uit mijn hoofd. De, uh, dit is een uh, BR-240 locomotief. Uh, en het lijkt, gezien het gewicht... En gezien het, uh, uh, uh, ja met name het gewicht eigenlijk denk je dat dit dus een latere lima-lok is. Um, hij voelt vrij zwaar, redelijk massief. Dus ik uh, denk dat dit net als bij de Roco's één uh, groot massief blok van binnen is. Ik ben ook wel benieuwd of dat deze ook een aansluiting heeft om digitaal te laten rijden. Om open te maken... Klik die op een paar plekken vast hier en hier in het midden even kijken of ik hem open krijg kijk aan daar gaat hij al zo Nou de uh, onderkant de kap is uh, vrij eenvoudig zitten twee van de deze bakken in zodat de lampjes die hieronder zitten niet in de cabine doorschijnen hier kun je kunt dus nog zelf een uh, machinist inzetten verder zie ik hier een heel lijmsporen erop zitten het is niet zo'n uh, goed model meer en wat ik al verwachtte de binnenkant, dit is een massief blok, metaal. Ik weet niet wat voor metaal, het is in ieder geval niet magnetisch. Binnen in de motor met twee, uh, hoe noem je ze nu? Vliegwielen, dat is het woord dat ik zocht. Twee vliegwielen, zodat hij uh, betere rij-eigenschappen heeft. Een vrij simpele printplaat Deze Verbindingen gaan naar de motor. Hier zitten er deze twee hier en deze twee gaan naar de verlichting. En aan de zijkant zitten er 1 en 2. Kijken. Nee, de. Dus, oh god, hoe zitten die kabels nu? In ieder geval, deze gaat naar de dit. Uh, en hier gaat ik ook eentje naar het draaistel voor de power pick-up. Dus ik ben benieuwd of dat die op beide wielen stroom op kan uh, pakken of dat het twee draaistellen of twee draaistellen in moet. Nou, of dat überhaupt iets doet. Laat ik eerst het stroom opzetten. Kijk, hé, hey, dit is afwacht. Ik had toch verwacht. Beide draaistellen hebben een power pick-up. Maar dit draaistijl loopt niet mee. Alleen aan deze kant, terwijl hier toch twee vliegwielen zitten. Zo te zien ligt de um, aandrijfas ligt los. En dit is ook apart. Dit is een uh, minnetje, schroevendraaier. Deze is een kruiskop. Het, uh, ik kon niet eerder tegenkomen. Ja, hier ligt de aandrijfas los in. Eén stuk aandrijfas. niet vergis, hop, zo, dat is het draaistel. De aandrijfas kun je zo op de motor zetten. Is dit nog enigszins te zien. Zwart op zwart. We hem hier nog een beetje uitzien steken. Ja, dat is beter. Daar zit de aandrijfas. Nou, motorstel erin. Draai stel erin. Kom. O oh jee, dit is een priegelwerk. De motor heeft dan of sorry, de heeft een tweekante Dus dat ziet er beter uit. Um. Hij zit nu in ieder geval vast. En aan de andere kant zit hij ook nog vast. Kruiskop zat hier. Daar zei ik. Nee, hij ik zat hier. Ik heb niet het hele treinstel omgedraaid. Zo, die er weer in. En nummer 2. Zo, mocht je deze willen digitaliseren, de kap komt... Weer zo laag. Ik denk dat er boven de motor en alles genoeg ruimte is. Dus het is een kwestie van even kijken welke kabel wat doet loshalen en op je decoder zetten. Het zal niet heel moeilijk zijn om deze digitaal te laten rijden. Maar uh, ik ga dat bij dit exemplaar niet doen. Want ik vind hem er niet goed genoeg uitzien. Ik vind wel op zich een hele mooie trein. Even kijken. er nog in? Ik vind het een hele mooie trein. Het is. Uh, ik vind het een mooie vormgeving. Als deze een betere kwaliteit, een betere staat was, dan had ik er. Uh, had ik er meer mee gedaan. Maar ik denk. Uh, dat ik dit hier toch. Uh, ga laten voor wat het is. Ehm. Uh, Misschien dat ik hem nog bedenk. Oh, maar even kijken of dat mijn uh, reparatie gewerkt heeft. Ja, beide wielen draaien nu. Goed, de wielen moeten ook wel schoongemaakt worden. Hey, het klinkt redelijk wel, Niet wat ik gewend ben van een Lima-trein. Die over het algemeen klinken als een... Uh, Koffiemolen. Een oude, versleten koffiemolen. Dat is. Ja. Als ik deze schoon zou willen maken, zal ik waarschijnlijk uh, hem weer openmaken, de voeding er recht op solderen en uh, laten draaien en met reel pakken en gewoon op langs alle wielen gaan. Wat hier nog wel aan ontbreekt: aan de voorkant zie ik dat de Koppelingen ontbreken. Ja, al, met al Is dit gewoon een, een, een jammer. Net niet. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat deze er zijn. En uh, ik vind het uh, eentje om uh, naar uit te kijken. Mocht ik er eentje tegenkomen, dan uh, is het dat wel uh, de moeite waard, denk ik. In ieder geval bedankt voor het kijken. En uh, tot de volgende keer. Deel, share, like. Uh, attendeer uh, andere mensen erop die misschien ook wel eens treinen van binnen willen zien. of uh, gewoon mij horen willen horen praten. wat ik me niet echt voor kan stellen. Maar goed, uh, hoe meer uh, subscribers, uh, hoe beter. Mocht ik ooit de 10.000 of zo halen dat we er nu zitten. kan ik er misschien nog eens een keer wat mee gaan verdienen. Maar ik denk dat dat eerlijk gezegd redelijk. onrealistisch en onhaalbaar is. Dus, um, goed, tot de volgende keer.